Het maken van backups is echt enorm belangrijk. Dus je moet zorgen dat dat goed gebeurt. Gelukkig heeft Google daar een oplossing voor. Mijn naam is Rick Ottenhoff. Ik heb inmiddels 8 jaar ervaring met editen en filmen. En daarom ga ik je vandaag helpen bij het maken van automatische backups van al je bestanden. Ik ga even naar mijn uh, bureaublad toe. En dan ga ik jullie stap voor stap er doorheen helpen. De linkjes staan onderaan de beschrijving, mocht ik daar naartoe uh, verwijzen. Dus dan kan je deel het op die manier vinden. Nou, je gaat gewoon eerst naar je, je internet. Momenteel heeft je waarschijnlijk YouTube openstaan. Dan ga je naar deze website. Deze manier van backups maken is vooral handig voor de zakelijke account van Google. Omdat je dan onbeperkt opslag kan hebben. Mocht je een privé Google account hebben, dan kan je waarschijnlijk maximaal maar 15 gig een backup maken en dan kan je ook meer kopen als je zou willen, maar dan moet je voor per maand betalen. Deze video gaat eigenlijk alleen laten zien hoe je deze backup kan maken en hoe je dat makkelijk kan instellen. Er vanuit dat je al een goed account hebt. Mocht je hier vragen over hebben, laat het even onderaan de reactie achter, dan kan ik kijken of ik je verder kan helpen. Nou, dan ga je naar bla. link in de beschrijving. Dan kom je eigenlijk op deze website terecht en het enige waar je op hoeft te klikken is backup en synchronisatie downloaden. En je gaat natuurlijk al kort met de algemene voorwaarden. Dan voor het downloaden van de synchronisatie, dan klik je het bestand aan. Als je in Google Chrome werkt, kan je gelijk links onder. Anders moet je even naar je PC naar je en dan ga je naar downloads en dan staat die daar. Ik open hem even vanaf Google Chrome. Als je Google hebt euh, heb gedownload, dan zul je hier rechtsonder een wolkje zien staan. Backup, dat is niet aangemeld. Als het goed is, opent die gelijk. Anders heb je hem hier rechtsonder en dan kan je, je rechtermuisknop. Of dan gewoon even op klikken en dan komt er zo'n pop-up naar boven. Al je bestanden onder handbereik. Kun je aan de slag, dan log je even in. Als je eenmaal bent ingelogd met je accountnaam en wachtwoord, dan klik je hier op OK. En dan ga je selecteren welke mapjes moeten worden gesynchroniseerd. Momenteel zijn het afbeeldingen, bureaublad en documenten. Maar hier kun je eigenlijk altijd nog een map aan toevoegen. Zo wil ik hem bijvoorbeeld download selecteren. Dus helemaal op deze map selecteren. En dan zie je dat bij mij 40 gig dan wordt het gesynchroniseerd. Het zorgt er wel voor, als je met zakelijk account hoef je hier niet op te letten. Maar mocht je een, maar mocht je een privé account hebben, zorg ervoor dat je wel genoeg opslag hebt. Anders gaat dit niet werken. Nou, je kan de oorspronkelijke kwaliteit. Je kan het uploaden naar Google Foto's als je zou willen. Dat hoeft voor mij allemaal niet. En dan volgende. Verstanden uit mijn drive synchroniseren met een map in deze computer. Nou, ik heb momenteel 3 terabyte op mijn <gacht> schijf staan. Dat hoeft voor mij niet. Maar je kan dingen automatisch synchroniseren als je een bepaalde werkmap hebt, die automatisch gesynchroniseerd moet worden, dan kan je dat hier aanzetten. Maar puur alleen voor backup en synchronisatie. Voor mij moet het synchroniseren niet aan je op starten. En dan zie je rechtsonder dat hij zojuist is geüpdate. Hij wordt ingesteld dus dat kan even duren. Dan gaat hij alles even controleren. Dan gaan we nog even naar voorkeuren. En dan zie je hier eigenlijk weer alles staan. En dan kan je hier ook nog onderaan klikken op USB-apparaat en SD kaarten. En dan staat hier zoals dit aangevingsuit een kabel op telefoon om een backup van de bestanden te maken. Dan krijg je een pop-up uiteindelijk als je een USB-stick erin steekt en dan wordt daar ook automatisch weer een backup van gemaakt. Het is heel handig als je een externe harde schijf hebt die je ook een backup van wil maken. Steek hem er gewoon in, wordt gesynchroniseerd en je bent klaar. Dit was hoe je een backup en synchronisatie aanzet van Google. Mocht je hier nog vragen over hebben of andere handige programma's hiervoor hebben, laat dat dan even weten. Vond je dit nou een handige video, laat dan een duimpje achter omhoog. Reacties mogen altijd achter worden gelaten, ik help je graag verder. En dan zie ik jullie graag de volgende video weer. Doei doei!